Als je de Hollywood films moet geloven, bevallen alle vrouwen op hun rug met hun benen in de been steunen. Push. Oké, okay, ready? Go! Go! Do everything! Lizzie. Oké. Geef me een grote, grote. nu push. Tijd okay. to push. Go. <tie> breathe, breathe. We op 8 centimeter. Goed. Two more. Door het aannemen van verschillende houdingen en het regelmatig wisselen van houdingen tijdens de bevalling kan de pijn van de weeën worden verlicht. Door verticale houdingen aan te nemen zoals staan, hurkend of op de barmkruk, helpt de zwaartekracht ook een handje mee. Hierdoor duwt het hoofdje van het kindje harder op de baarmoedermond waardoor de ontsluiting wordt bevorderd. Daarnaast geeft rondlopen en wiegen met je heupen. Je bekken meer de mogelijkheid om zich aan te passen aan het hoofdje van jullie kindje. Er zijn heel veel verschillende houdingen. Het belangrijkste is dat deze houdingen comfortabel voor jou zijn. Als je door de weeën niet meer weet welke houding je moet aannemen omdat alles onprettig voelt en je partner ook geen inspiratie meer heeft, gebruik dan de Beval Bingo op de website als inspiratie.